is er ook een mogelijkheid om via Randstad het PBL traject te lopen en dat duurt twee jaar. Ik draai op dit moment op een vrij moeilijke afdeling, een van de zwaarste die we hier hebben. Daarvoor heb ik flexibiliteit nodig, stressbestendig en eigenaarschap om alle storingen en problemen op te lossen. Ik ben Chris en ik ben tweede operator. Nou, ik ben Mike, ik ben de eerste operator. Contact met de leerlingen, dat bevalt ons eigenlijk heel erg goed. Ze worden goed begeleid door ons, die jongens in de jongens en de meiden. Nou, zeker weten, ik ben 2,5 jaar geleden gestart via Randstad aan de opleiding BBL voor operator B. En, nou, sinds een half jaar heb ik die afgerond. En, nou, de hulp die je ook aangeboden krijgt van Randstad om het traject te kunnen doen, nou, dat is gewoon goed. Nou, het voordeel dat is als je via Cargill werkt, uh, door Randstad zijnde, dat je dan je opleiding gewoon in je eigen tijd gewoon kan doen, buiten het werk om. Je moet uiteraard wel gewoon uh, goed hard werken en uh, ja, je best doen en laten zien dat je het ook echt wil. En als je dat dan voor elkaar hebt, ja, dan kom je hier gewoon in dienst gelijk. Nou ja, de tips die ik mee zou geven is, uh, wees initiatief, uh, open, gezellig, uh, doe goed je. Uh, ja, je best zeg maar om dingen op te pakken, als je dat doet, ja, dan kom je al een heel eind heen. Uh, ja, wat heb jij? Ja, dus je moet ook humor hebben. Meneer ja. die zou, zou om en om vragen beantwoorden, hij doet ze <lacht> allemaal tegelijk. En naarmate je meerdere afdelingen kent, dan kun je doorgroeien naar eerste operator. En als je alle afdelingen kent, dan kun je al allrounder worden. En uiteindelijk als je echt zou willen, dan kun je ook voor assistent en dan wachtchef in aanmerking komen. want moet wel van eigen initiatief af. Als je goed je best doet, dan kom je hoger op. Dan doe je minder goed je best, ja, dan zal je langer op een bepaalde functie blijven. En daarom ben ik nog tweede operator. Ja, en ik eerste. <lacht> ik zou graag anderen willen aanraden om bij Carville te komen werken vanwege het uh, goede arbeidsvoorwaarden. Wat zeg jij dan? Nou ja, op zich uh, ja, de arbeidsvoorwaarden natuurlijk leuk mooi meegenomen, maar ja, de sfeer is ook gewoon echt tof. Leuke collega's, het werk is leuk. Carville! Ja. Werk jij mee aan de toekomst?